Hoe zou jouw bedrijf eruit zien als je alle klanten die je ooit hebt gehad, nog steeds zou helpen? De meeste bedrijven groeien namelijk niet voldoende, omdat ze zich continu focussen op het krijgen van nieuwe klanten, terwijl ze de klanten die ze al hebben, op een gegeven moment gewoon laten gaan. En misschien heb je er wel eens over nagedacht, over alle klanten die je helpt, dat ze aan het einde van het traject zijn en dat je ze bijvoorbeeld een borgings aanbiedt. Dat is één ding wat je absoluut kunt doen. En dus je hebt een tijdje samengewerkt met een klant, Nou, dan zijn ze tot het einde gekomen en sommige mensen zijn echt helemaal klaar en kunnen verder en misschien heb je dan een mooi vervolg aanbod voor ze. Maar sommige mensen zijn nog niet zo ver. Die hebben jou nog meer nodig. Voor die mensen kan je natuurlijk een morgingsprogramma creëren. Uh, voorbeeldje van hoe ik dat doe. Na de training krijgen ze een aanbod om de coaching nog te continueren voor bijvoorbeeld drie maanden voor een bepaald bedrag. En ja, er zijn mensen die inderdaad voelen dat ze nog even op je willen leunen en gaan dan nog een aantal maanden met je door. Dus dat is iets wat je sowieso kunt doen. Maar als je nog eens wat verder terugdenkt. En mensen met wie je zes maanden geleden bijvoorbeeld je traject hebt afgesloten. Wat zou je kunnen bedenken om met deze mensen te gaan samenwerken? Om het weer een nieuw leven in te blazen? Want misschien zijn ze afgegleden, want het gaat nooit over pieken. Soms dan hebben mensen, het is altijd een golfbeweging, het hele ondernemerschap. Dus misschien hebben ze je op dit moment weer nodig. En hoe zou het dan zijn dat je gewoon de helpende hand aanbood en bijvoorbeeld een speciaal traject voor ze ontwikkelt en vervolgens ze weer verder gaat helpen. Dat maakt het een stuk makkelijker en fijner. Voor je klanten, maar ook voor jou, want ze kennen je al, ze vertrouwen je al, ze werken graag met je samen. En uh, ja, als jij ze op die manier verder kan helpen, mooi toch? Dus wat je kunt doen, is deze week eens na gaan denken over, ja, waarom hebben ze toen programma X bij me gekocht? Waar zijn ze geëindigd en wat is er voor nodig om ze naar een volgend level te brengen? Dus wat kan ik met ze doen waardoor ze uh, de volgende stappen kunnen zetten? Ik ben zo ook na gaan denken over klanten die ik uh, bijvoorbeeld vorig jaar heb geholpen. Die zijn op een bepaald niveau, zijn ze geëindigd en wat ik heel graag met ze wil gaan doen is een kleine mastermind voor ze opzetten, zodat ik ze verder kan helpen ...op het punt waar zij gebleven zijn. Dus de kennis hebben ze allemaal al, de vaardigheden hebben ze ook. Maar waar lopen ze nu tegenaan en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze weer vlammen? Dat ze weer helemaal in hun kracht staan en dat ze de volgende stappen kunnen zetten. Dus een geweldig bedrijf focust zich niet alleen maar steeds op nieuw, nieuw, nieuw... ...maar ook op de mensen die ze al hebben geholpen. Echt te kijken naar van wat hebben ze nodig, wat zijn hun frustraties, wat zijn hun verlangers weer. En hoe kan ik ze daarbij helpen? En dan creatief zijn, een leuk programma, aanbod bedenken. En wat er dan in zo'n programma zit? Nou, dat ga je natuurlijk uitdenken aan de hand van de problemen waar je ideale klant, jouw klant die je al hier, waar ze nu op dit moment staan. En als je het niet weet, stuur een enquête aan ze uit, vraag het uit, bel ze op. Neem contact met ze op, zodat je weet wat er nodig is. Zodat je weet waar zij behoefte aan hebben. Zodat je daar een aanbod omheen kan maken dat naadloos aansluit op de pijn die ze nu ervaren. En gewoon aanbieden. Of dat nou per mail is, of per post, of per uh, WhatsApp bericht wat je inspreekt. Alles werkt. Nou, ik wens je heel veel succes hiermee deze week. En ik ben benieuwd naar je resultaten. Doeg!